Youngbloods lipcrayons hebben een crèmeachtige structuur en zijn mat en blijven wel heel erg lang zitten. Het is niet zoals een long lasting lipstick die dan helemaal gaat uithogen, dat juist niet. Doordat ze zo zacht en verzorgend zijn voor de lippen heb je er juist heel lang een mooi resultaat van zonder dat het uitdroogt. Het makkelijkste is altijd, vind ik zelf, om hem met een kwastje aan te brengen. Dan euh, heb je ook veel langer plezier ervan, want je bent veel zuiniger met je product. Ook is het handig, zoals bij deze, als je product op is, dat je er dus nog gebruik van kan maken.